Als er iets is dat 2020 ons heeft geleerd, dan is het wel dat videomarketing in de lift zit. Het is een van de opmerkelijkste videomarketing-trends. Meer dan ooit hebben we virtueel onze vleugels uitgeslagen. Waar 2020 de dam naar nieuwe videooplossingen heeft gebroken, is het nu tijd om uit te kijken naar meer uitgewerkte toepassingen. Of net niet. In dit blogartikel geven we 10 trends in videomarketing mee die volgens ons bepalend zullen zijn in dit jaar. 1. Online video zal nog meer belangrijk worden. In 2020 zagen we opnieuw een stevige groei in videoconsumptie. Meer dan 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En ongeveer 40% ten opzichte van drie jaar geleden. De maatregelen rond de SARS-CoV-2-pandemie zullen hier zeker niet vreemd aan zijn. En als videomarketing-trend kan het wel tellen. Videostreams? Researchen, presenteren of een briefing stofferen met online videocontent? Onze hele manier van werken is veranderd. En de drempel die er was rond video kijken tijdens werkuren is ook een pak lager. 2. TikTok zal verder blijven groeien. TikTok lijkt nog steeds een nobele onbekende voor ons maar toch wordt er tegenwoordig veel budget gespendeerd aan videocontent op TikTok. We kunnen zelfs spreken van een verdubbeling ten opzichte van 2019. Maar dit op een succesvolle manier doen, blijft een stevige uitdaging. En de return erop, correct meten, zal minstens even moeilijk zijn. Een van de meest opmerkelijke trends in videomarketing dus. Sommige bedrijven en merken zullen dan wel slagen en waarschijnlijk zullen ze dan ook buitenproportionele returns kunnen genieten. Maar voor de meeste van ons verwachten we toch dat de investering verspild zal zijn. Drie, bedrijven zullen naast producten ook content gaan verkopen. We voorzien dit jaar een nog grotere stijging in het succes van online videomarketing en we komen hier in deze blog nog op terug. Maar met het succes volgt onvermijdelijk ook het besef bij bepaalde producenten dat deze inhoud ook kan worden vermacht. En wat meer is? Het online publiek is de laatste jaren meer en meer bereid om online aankopen te doen. Aangezien er een correlatie bestaat tussen enerzijds het nut voor de gebruiker en de ervaring die men heeft met online aankopen en anderzijds het betalen voor online content, durven we stellen dat er meer bereidheid is bij meer mensen om voor online content te gaan betalen. Waarschijnlijk zal dit evolueren in een model van betaalde abonnementen, gekoppeld aan de verkoop van andere fysieke en digitale producten. 4. Virtuele events zullen blijven evolueren. Het afgelopen jaar hebben we de virtuele evenementen als paddenstoelen uit de grond zien reizen. Live of vooraf opgenomen of een combinatie van de twee. Zonder interactie of met meer en meer interactie aangaande het jaar is gevorderd en engagement van virtuele bezoekers groter werd. Verschillende online services kwamen dus prominent naar voren om aan de plotse vraag in deze markt te kunnen voldoen. We zien deze trend zich nog verder ontwikkelen. Nu de pioniers de spits hebben afgebeten, gaan meer en meer bedrijven zich ook hierop gaan toespitsen. Van productlaunches en seminaries, tot belevenissen die zich zullen uitstrekken over verschillende dagen. Maar net zoals betalen met, het, met de kaart het gebruik van cash niet helemaal heeft verbannen, geloven we ook niet dat de traditionele events plots helemaal zullen verdwijnen. Het afgelopen jaar heeft immers ons enorm doen inzien dat we immens genieten van persoonlijk en menselijk contact. Hoogstwaarschijnlijk zal er dus een hybride vorm van de twee soorten organisaties ontstaan waarin de bezoeker zelf kan kiezen of hij fysiek of virtueel aanwezig zal zijn. 5. YouTube zal op alle video's adverteren, ook op die van jouw website. Willen of niet, maar YouTube heeft zichzelf nog niet zo lang geleden de toestemming gegeven om advertenties op alle video's te tonen. Of de maker nu een YouTube-partner is en dus kan meegenieten van die inkomsten, of niet. Dit zou wel eens kunnen betekenen dat YouTube advertenties kan gaan beginnen tonen op video's die jij via YouTube hebt embedded op je website. Goede hosting is immers niet goedkoop en dat wordt niet graag weggegeven zonder tegenprestatie. Het zou niet onwaarschijnlijk zijn dat er op die manier advertenties van jouw collega op je eigen website zouden verschijnen. 6. Content marketing met video wordt meer belangrijk. We voorzien dat marketing en communicatie zich meer en meer zal afscheiden in twee verschillende richtingen. Enerzijds heb je de performance marketing, gericht op advertising, lead nurturing enzovoort. Anderzijds zien we de brandmarketing ontwikkelen. De meer creatieve content, zoals shows en kanalen en podcasts. En dit is niet zodanig gericht op lead acquisition en conversie, maar eerder bedoeld om aan brandbuilding te gaan doen. En een community op te bouwen. Beide disciplines dienen hetzelfde doel. Het, het merk uitbouwen en het klantenbestand uitbreiden, om de omzet te doen groeien. Maar we moeten begrijpen dat een verschillende aanpak met andere tactieken en waarschijnlijk ook wel KPI's voor het management, noodzakelijk is. 7. Bedrijven gaan meer inzetten op D2C, oftewel Direct-to-Consumer. We gaan zien dat de grootste troef van online marketing, namelijk het heel precies kunnen targeten van een publiek, op basis van verschillende parameters zoals demografie, professie, gedrag enzovoort, Producenten zal doen beseffen dat er ook mogelijkheden zijn om hun eigen eindklant rechtstreeks te gaan bereiken. En terecht, rechtstreeks je publiek aanspreken biedt tal van voordelen. Betere marges, minder kosten, uh, meer controle over de manier waarop je product in de kijker wordt geplaatst, uh, betere speed to market, meer agility naar disruptieve evoluties op de markt, enzovoort. D2C zou wel eens dé bepalende trends kunnen worden in videomarketing. 8. YouTube ads worden minder doorgeklikt Wat al jaren het duidelijk verschil is tussen YouTube advertenties en andere platforms is de click-through rate. Die ligt bij YouTube beduidend lager. Ik denk dat ieder van ons regelmatig op de skip videoknop zit te rammen wanneer de video waar we naar kijken onderbroken wordt. En in 2021 zal het waarschijnlijk niet veel veranderen. Is adverteren via YouTube dan zinloos geworden? Nee, niet wat ons betreft. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat je YouTube in combinatie met andere platformen zal moeten gaan gebruiken. Op YouTube haal je gauw tienduizenden impressies. Het is dus een heel handig middel om af en toe eens je publiek nog eens te herinneren aan je merk. Op voorwaarde dat je de advertentie correct opmaakt. Check zeker onze mini-guide over de mythes rond YouTube om dit platform beter te kunnen inzetten. 9. Blogs krijgen meer video en audio. Slechts 18% van de bevolking leest ook effectief en consequent lange teksten. Het opkomen van vrije content die wordt verspreid via YouTube en podcasts wordt door sommigen gezien als een technische revolutie die gelijk staat aan de uitvinding van de boekdrukkunst. En misschien ligt dit wel dichter bij de waarheid dan we zouden durven vermoeden. We verwachten dan ook dat meer en meer blogs, waaronder dus ook deze, zullen worden voorzien van video en audio om zo'n bezoeker nog meer verschillende mogelijkheden te kunnen bieden om de blogs te kunnen ervaren, op de manier waarop ze dat zelf dus verkiezen. En aangezien bedrijven met blogs ook doorgedreven seo doelstellingen kunnen behalen, zal het toevoegen van dit soort media dit enkel nog verder gaan ondersteunen. 10. Nieuwe kanalen naar alle audio en video. We sluiten af met een logische gedachte. Met al de verschillende videoplatforms die de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond schoten, is heel erg veel content verspreid over heel erg veel verschillende plekken. Vervelend als consument om daar je weg steeds in te moeten gaan vinden. Wat dacht je dan van één service waarin je vrij kan browsen tussen de inhoud van alle streamingdiensten? Of de inhoud van een specifieke maker die toegankelijk wordt gemaakt via één enkel portaal? Ook voor zakelijke content van specifieke bedrijven zou er zo een marktvraag kunnen worden ingevuld. Volgens ons is het dus niet de vraag of dit kanaal zal uitkomen, maar vooral wanneer. Voor ons dus een van de videomarketing trends waar wij het hardst naar uitkijken. Het omarmen van nieuwe technologieën schrijft om aangepaste strategieën. Een hele uitdaging, maar eentje die je niet alleen hoeft aan te gaan. Contacteer onze experts die hebben zeer veel goesting om met jou te gaan sparren over de videomarketingaanpak die het beste voor jou zal werken.